mensen leuk je te kijken naar deze nieuwe video mijn naam is GT5 elders bij Vandaag vandaag een pad met Wim jullie kennen Wim hopelijk nog wel en met uh, Jeff uh, Jeff en Wim gaan vandaag een pad in de B-klasse gemaakt door ja weet ik eigenlijk niet um, ja weet ik niet hij stond in mijn game dus uh, voertuigcontrole zou even doen dit is blauw dit is stop dit is oranje dit is. Dit. En dit is groen. Ik denk ministerie van mods. Maar dat weet ik niet zeker. achterin hebben we nog. Keurig. Laten we de straat op gaan. We zijn ingemeld. 12 van meen ik. Ik weet het eigenlijk allemaal niet meer. En. Uh, nou, laat je verrassen. Dat laat ik me ook weer. Want het is lang geleden dat ik alles voor heb gespeeld. Um, tja. We moeten we even aan wennen aan alle knoppen en alle dingen oh dat was raar dat stoplichtje van oranje naar groen naar oranje naar rood hebben we nog iets te melden? nee zeker niet zo wordt het een uh, lekker simpele intro wachtend op een melding A on Drive. Veel meldingen zijn die source. Veel 2 nu al. En eentje op het vliegveld hadden we in het begin. Dat kan er allemaal niks mee. Want dat is niet ons gebied. Kunnen we ons gebied maken, maar voor nu is het niet ons gebied. Dus ik hoop dat hier wat leuks in de omgeving voorkomt. Units reporting. We've got a grand theft on uh, Sustacia Road. Units respawn code 3. Noise HQ. Is dat niet daar? Nee, maar dan. Al te laat. Oké, okay, prima dan. Dan niet. Kom op, geef eens wat meldingen in ons gebied wat spannend wat leuks jullie zien wat ik zie mag ik hopen is het geen helm die heeft hij gewoon op dus nee is het iets anders jazeker wat is het dan geen kentekenplaats dag, oh, wacht. even. Hallo. Heeft u van mij een rijbewijs, meneer? De reden van de staande houding is het feit dat u hier op deze motor rijdt zonder kentekenplaat. Ik weet niet of dat bekend is, in ieder geval als het zo is, waarom doet u het dan? Is het niet bekend, dan... Um, is hij ergens verloren maar ik vermoed dat hij helemaal geen kentekenplaat op zit als ik de knalpijp zo zie dan kun je die gewoon niet achter ergens ophangen de kentekenplaat want ja dan komt nou dat is gewoon niet mogelijk en u heeft een um, verlopen uh, rijbewijs dus dat is ook niet zo mooi uh, hij zegt ja dat dat, dat, dat zou ik uh, dat zou ik onder handen gaan nemen daar wou ik mee aan de slag gaan maar dan ben ik vergeten ja dat is allemaal niet zo mooi en dan ga je wel meerdere bekeuring van mij krijgen. Want dan rij je dus gewoon zonder um, rijbewijs. En dat is uh, niet suspended, expired license. En als ik zeg no license, ja het no license plate staat er niet op. Dat is altijd moeilijk. <coughs> dus wat kunnen we daar dan voor maken? maar Ik denk dat je nu al zwaar gestraft wordt. Nee, ieder geval is vies tegen. Zullen wij gewoon no license pakken? En dan krijg je dus wel heel duur. Dan maken we iets minder duur van, Dan kunnen we gelukkig ook zelf aanpassen. 1000 ja, dollar, dat is voor mij meer dan voldoende. In Amerika is dat allemaal overdreven, dan moeten we nou echt helemaal zo terug gaan. In ieder geval, dat zijn uh, wat punten op je rijbewijs, zie ik. 10 punten en die zijn ook nog eens... Um, ja, die, die, die, die heb je niet meer dat rijbewijs, dat is wel een probleem. En je motor wordt in beslag genomen en dat klopt geloof ik wel bij uh, als er helemaal niks van een kentekenplaat op zit. Dan kunnen we dus helemaal niet achterhalen waar dit voertuig nou vandaan komt. Dan weet je wel, ik heb er geen zin meer in. En dan uh, moeten we dat natuurlijk wel even verder gaan onderzoeken. En dan wordt hij geloof ik in beslag genomen. Als je geen geldige verklaring hebt. Ik kan hem nu niet vragen waar is je license plate. Dat kan ik niet via het script. Dus dan uh, moeten we het maar met deze meneer uh, doen. Meneer, ondanks alles toch een fijne dag. Takelwagen. Takelwagen. instappen. Zijn we beschikbaar voor meldingen? Officers, report, we hebben een disturbance. Suspect en de GWC Engulfing Society Units code 2. Een 2 melding van een overlast op de golfbaan uh, ik weet niet precies wat het is. <coughs> ik weet namelijk dat een disturbance wel overlast is. Disruption. Ik ga dus goochelen. Vers, verstoring, nou hetzelfde. maken in ieder geval een beetje gebruik van de vrijstelling. Dat doen wij door uh, bijvoorbeeld daar het vak voor rechtsaf te rijden, maar toch rechtdoor te rijden. Oh, die auto gaat, gaat naar links. Dat zag ik aan zijn knipperlichtje. Collega's landelijke eenheid, goeiedag schotel. Is een prio 2 overlast personen nou echt de, hè, de, de reden om hier dooruit te rijden? Zo'n nee misschien niet. Uh, dan moet je al wat meer informatie hebben over de melding. Doen we het wel? Ja zeker. Waarom dan? Omdat ik, uh, omdat ik het zo lang vind duren als je moet wachten op elk verkeerslicht. Dan hebben we heel lang hier staan wachten. En even over het terrein rijden en we zullen het gras proberen heel te houden er iemand met een hond verder nou, dit komen we niet krijg ik drie kwart over het gras heen ja dan is ik met de hond dat kan wel eens niet zijn toegestaan natuurlijk dat hier iemand met een hond uh, zich bevindt Ja, geen hond doodschieten hoor, dan ga ik zelf maar dood, maar ik ga niet die lieve hond doodschieten. Misschien is hij helemaal niet lief, want bijt hij me, dan moet je wel schieten. Maar we hebben geloof ik de optie animal control. Ik animal control, ja. Go to the suspect and talk with why. Niet why, waarom, maar de Griekse ei. Hallo hey, meneer. Hallo, weet je um, dat honden hier verboden zijn op het trein? Ik dacht dat het in een hondenpark was. Nee, nee, toevallig niet. Um, heb je ooit al eens een hond golf zien spelen dan? Sorry agent, mijn fout. Nou, let er even op. Oh, oké. Okay. Wim geeft me meteen een bekeuring. Nou, fing een beetje ziel Wim. Kom op, dan is de mannen een lieve hond. Ja, doen we nog iets? Wacht op! Ehm, um, nou ja, weet je, ik ga het hier belaten. Je mag het uh, terrein verlaten. Right. Ik ga je verder man. niet, trouwens. Wow. Ik ga wel even een identiteit zien. Misschien yeah, staat hier elke dag. Dank u. Heb je vuurwapens bij? Want hij heeft toestemming of hij uh, mag vuurwapens dragen. Nou ja, goed. Ik kan er verder niet veel op vinden. Uh, ja, goed, jij mag het gebied verlaten. Ja. Ik ga je geen bekeuring geven, ondanks dat Wim dat zei. Die hond gaat mee. Niet met er ons een, zo. Een, een, een, maar met hem. Mel ons weer op vrij. We gaan het gebied, uh, gebied weer verlaten hier. ja you know, Die hond loopt de andere kant op, dan die man. Ja, weet ik. Maar gaan we daar nog moeilijk over doen? Dat gaat toch niet 100% kloppen. Dus we laten het lekker zo Alla hoe het unit? nu is. Een we, we kijken. On, um, Del Misschien een prio 1. 2. Nee, prio 2. Ergens daar zo rijdt een voertuig met een uh, lading. Uh, een bronsfan. Stap ja. een lading die uh, niet helemaal uh, goed vast zit. Op het voertuig. Moet niet te missen zijn zou ik zeggen. Hey hei. Ik voel dat je rijdt, dus logisch. Del Boulevard Del Perro, Piero. Met even de snelheid erop zetten, en dat kunnen we wel met deze in de B-klaas Als je blijft staan met je Ford Mustang of wat er nog is, dat schiet er natuurlijk niet op. Zou, dit zou wel eens een Prio 1 melding kunnen zijn, in het, uh, in het echt het is het gewoon een inschatting die de meldkamer maakt, maar ja, voor hetzelfde geld heeft hij daar weet ik van wat, allemaal spijkers op liggen, een, een hele boomstam, ik zeg maar iets. Je kunt het zo gek niet bedenken en laat staan dat een GTA niet zo gek kan dat je het kunt bedenken. Dus wie weet wat daar, als dat valt wat dat voor een schade toebrengt. Als ik het zo speel, zo LSPD-Val, dan heb ik het echt wel gemist. Alleen, ja, ik heb het toch heel lang niet meer gedaan. En dat was ook met een reden hoor. En die reden is echt wel geweest, ja, ik had er gewoon ook geen zin in. En... Ja, dus dan ga je nu afvragen van. Ja, je, je vindt het nu toch leuk, dus ga je dan wat doen. Maar ja, nou, ik weet niet. dan moeten we echt even. moet ik echt even gewoon naar kijken. Oké, okay. ja nou ja, ik heb het voertuig in ieder geval in zicht. Hij nou, rijdt alleen wel tegen die bus aan. Ik denk dat de hij is open heeft. Een vluchtstrook hebben we hier niet. Het gaat om het principe. laten we deze beste hier wel even blazen. Goedendag. Hi. Mag ik voor nu allereerst een rijbewijs zien? De reden van de staande houding is het feit dat u hier met een open achterkant uh, rijdt met iets heel vaags daarin. Uh, daarbij um, kan dat eruit niet, ik zie namelijk dat het niet gezekerd is. Um, en u rijdt heel raar, heeft u gedronken? Ik wil mijn advocaat, heeft u drugs gebruikt? Nee, oké. Okay. Um, zijn ja, zijn driver license was expired inderdaad en ik zag dat hij gezocht werd. Oké, okay, dus ik vraag, hè, weet jij dat jouw uh, rijbewijs is verlopen? Nou ja, ik dacht dat je die alleen hoefde te vervangen als je. Uh, als je een ander uiterlijk had. Nee, dat klopt niet helemaal. Uh, why are you transporting this afternoon? Ja, dat vind ik niet zo'n belangrijke vraag. Uh, waarom heb je het zo gezekerd? Nou, ik heb mijn best gedaan om het zo erin te krijgen. Oké. Okay. Waarom heb je niet iets anders geregeld dan? Oké, okay. ja, ja, zoveel druk op mijn werk en uh, moeilijk allemaal. Ik snap het wel, alleen het is natuurlijk niet de optie. Hey, allereerst, ik ga je laten blazen. Ja, omdat je hier zonder een stopteken, Ja, officieel had hij het dus wel gehad, maar ja... Laten we het toch even zeggen, zonder een stopteken Rijdt hij eens toe op, rijdt hij in het paal eruit. Ik doe ook nog even een test bij jou. En wat we dan gaan doen is uh, jou uit laten stappen. Maar dat ga ik je zo even vertellen waarom. Oké, okay. jij mag uitstappen. Je bent bij deze ook aangehouden, had je de al door. Je wordt nog gezocht namelijk, uh, waarvoor weet ik niet. Hey, Uitstappen. Hier komen, hier komen, stoppen. Ik heb een blikje drinken vast, ik weet niet waarom. Rest de pet. Collega, je mag me aanhouden. Meneer, ik zou geen rare dingen gaan doen. Ik ben in ieder geval aangehouden. Er wordt nog gezocht, we gaan op bureau uitzoeken waarvoor. We zijn niet aan het verpleegje, je krijgt een advocaat, die wil die al, dus je gaat die zeker ook krijgen. Heeft u er zelf een, kunnen die op het bureau bellen. Heeft er geen, krijgt hij van het openbaar ministerie eentje toegewezen als dat nog is. Wij gaan een takelwagen vragen, voor deze wagen die moet worden getakeld, want er moet ook nog iets in het voertuig worden getakeld. Ik weet niet wat, maar wat er allemaal is, maar het zal allemaal wel. En jullie gaan er komen hoe we dit gaan laten, wegtakelen. Hij had nog uh, heroïne bij zich, dus uh, sowieso ook voor verboden middelen bezit. zullen wij hem aanhouden we zullen hem anders even zelf meenemen ik zet hem alvast achter in onze B-klasse verdachtes moeten altijd hier zitten want hier zit Kinderslot op weet ik toevallig ik heb zelf ook al een daar gezeten wauw ben je anders gearresteerd nee zeker niet een grappig verhaal wel twee verhalen ik heb er vaker gezeten zo echt af daar gaat hij. niet helemaal gezekerd ook maar prima um, nee ik heb een keer um, een dienst meegedraaid met de politie natuurlijk dus zat ik weliswaar aan deze kant en daar kun je wel zelf uitstappen maar ik heb ook een keer een, een oproep gekregen van een reanimatie en toen ben ik daarheen gegaan, rennend, de grootste fout die ik kan maken, want dan ben je bek af en dan moet je niet reanimeren. En eigenlijk daar bleek er niks te zijn, of ja de politie kwam alweer weggereden of daar afgereden, Dus ik dacht even vragen, hallo hoe gaat het ermee? moet ik daar naar hulp bieden want ik ben ook opgeroepen. Hun zeiden nee joh niks aan de hand, ja waar kom je vandaan? Ik zei helemaal daarna, zo dan heb je helemaal gerendigd, ja. En toen zeiden ze, ja stap achterin brengen we wel even terug. Dus ineens zat ik aan deze kant achterin in een B-klasse. En toen wilde ik uitstappen en toen ging dat niet. zeiden ze, ja, oh ja, kinderslot je weet toch. Want kunnen de boefje niet uitstappen. Rijd door. Dus uh, ja, zodoende heb ik achterin een B-klasse gezeten. Waar dit boefje nu zit. Hebben wij het geduld om te wachten hier? Nee zeker niet. Moet ik jullie dit aandoen? Nee, zeker niet. Ik zie jullie zo als we weer zijn bij het politiebureau. Ga ik nu dus als een gek daar naartoe rijden? Misschien wel. Hebben jullie bewijs daarvoor? Nee, zeker niet. Tot zo. Hij is binnengebracht ge door een collega van ons. Wij gaan weer <coughs> verder met de dienst. Daar stond toen straks nog een verkeerspaal. Een verkeerslicht beter gezegd. En ik heb zwijgerecht. Of ik die eruit heb gereden ja of nee. Het is gelukkig niet te zien. Deze melding is ten einde. Goed werk. is nog wel of geen aanrijding. Nou, waarom even die kant op? Aanrijding met letsel. Mogelijk. staat in de fik. een prio-1 brand voor deze kant op. Voertuig een voertuig brand. We zelf wel een beetje blussen voordat de boel hier ontploft. uit Wim de fireman. Gaat hem maar aan de ambulance deze kant en sta je naar te smoken. Goedendag. Morgen. We hebben hier één slachtoffer. Die zit er op de grond. Mijn collega staat erbij. Ik ga even kijken naar die beste vrouw die daar wegloopt. Niet helemaal de bedoeling. Mevrouw, ja, Hallo. Hallo. Voor mij een identiteitsbewijs. Dank u. Heeft u iets te maken met die aanrijding toevallig? Want u liep daar vandaan. En op mijn minimap zie je een geel stippy. Dus is dat niet helemaal mooi. Oh, game memory error. Nou, in ieder geval, uh, ja, we hebben het opgelost of zo. Ik weet niet. Tot zo. Daar zijn we weer. En uh, we hebben eigenlijk niet echt veel spannend meegemaakt vandaag. Hè? Er kan een verandering komen. Misschien ook niet. Oeh, ja zeker. Dat was echt... Ik heb nergens op gedrukt. Oh wacht. Ja. Daarover sprekend. Over wapens. Remove all weapons. Maar dat heb je heel veel rare wapens. We gaan nu proberen een persoon met een mes. We laten de sirene uiteraard uit. Mijn collega die heeft een ander chapsel. Um, waarom? Omdat... Uh, ja, de, de mod die de collega inspant. Die... Uh, Maakt door eentje voor mij. Hij heeft wel hetzelfde uniform, maar niet hetzelfde kop. En dat komt omdat uh, ja, ik dat niet kan kiezen ofzo. En ik weet daar ook niet meer, nu al niet meer hoe die uitzag. Persoon met een mes, ik denk dat hij hier op de parkeerplaats loopt. Laatste filmpje daarvan in Eindhoven, hè, ook een man met een mes, die hebben ze gewoon door zijn klauwen geschoten. Ze poten geschoten. Zo dus dat gaan wij misschien ook moeten doen. Hey hey, ei, hey, hey, dit is suicide op, dit moeten we niet hebben. Stoppen, stoppen, stoppen. Mes laten vallen. Omdraaien. Op knieën, ook goed, prima. Handen op je hoofd. Eerst het mes pakken. Mes gepakt. Collega, vuurlijnen. Ik ga wapen bergen. En ik ga aanhouden. Keurig. Lekker werk collega. Opstaan, handen op je rug. Geen rare dingen doen ik tees je helemaal de moeder. Ja, hij gaat wel zitten. We ja. Hier, die B-klasse ziet er vet uit zo. 1, ik riep al heel hard uh, de, de suicide bij kop. Of niet heel hard, maar ik riep het direct. En waarom nou? Omdat hij een mes heeft. Hij zegt ik wil niet meer leven. En hij rent op me af. Nou, dan verwacht hij dus dat ik schiet. En in Amerika schieten ze dan waarschijnlijk ook 20 magazijnen op hem leeg. Maar ik niet. Want Wim lost dat op met woorden. Oké, okay, ik ga het trouwens nog even fouilleren. Dat gaat mijn collega doen, daar hebben we een collega voor. ze wil even weten of hij niks anders bij zich heeft. En het doel is dus om zodanig een situatie te creëren bij Suicide by kop om de politie jou te laten neerschieten. Hij had nog uh, marihuana bij zich. Uh, en een zakje pillen waar niks verder bij staat, of wat voor pillen het zijn. We gaan het transport vragen, want we gaan het door naar de volgende melding. de beu Dat is ver. Dan wel heen. Ah nee, dat is helemaal nee, ik ken die melding. Er zijn geen heden meer nodig. Die transport eenheid even dichterbij laten komen.